Hoi, ik ben Miranda van Voice. Met onze online telefooncentrale ben je bereikbaar op je vaste nummer waar jij maar wil. En nog een tip, met onze conference module kun je ook nog telefonisch vergaderen waar je wil. Fijne zomer!